Hoi, ik ben Marielle en ik ben een zangeres bij het Paoni Trio en op 24 september ga ik samen met Juliette een workshop Bulgaarse gang geven en wie daaraan meedoet, die gaat ook meedoen aan het uh, Resonance evenement in het nieuwe muziekgebouw. Wat gaan we doen? Nou, we gaan in op een aantal Bulgaarse zangstijlen en uh, een aantal van deze zijn behoorlijk beïnvloed door het landschap. Zo is er een regio Pering met hele hoge bergen. En daar zingen ze eigenlijk een beetje puntig. Nou, ik ga jullie alvast een, een voorproefje geven. En de 24 e gaan we erop door. Tot dan. Ja. Oh, orimalo, se, loma, Hallo.